Superleuke band met collega's, mooie producten waar we aan werken, dat maakt het gewoon mooi om, uh, om uiteindelijk bij Romea te werken. Ja, voor mij persoonlijk is Romea absoluut de beste werkgever. Dus ik loop hier al 22 jaar en ik loop de steeds weeks maanden. ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. Dus voor mij is Romea absoluut de beste ja. werkgever.